Dag, u bent dag. op het congres, landelijke congres cliëntenraad van weten naar doen. Inderdaad, ja. Hoe vindt u het? Uh, ja, buiten goed. Ik ben maar net lid van een cliëntenraad uh, nog geen half jaar. Ja. En er zijn toch een aantal onderwerpen die mij bijzondere interesse hebben. Ja. De ene in de is de zorgkaart. Aha. En, een, en een ander, uh, ja, de bouwactiviteiten, het tehuis waar ik uh, cliëntenraad dit van ben, ja. mee te maken gaat krijgen. Nou, dan noem je altijd wat dingen die toch wel van belang zijn voor de controleren van het proces. Aha. Erg interessant. Handig. Ja. Is er nog iets anders dat u is opgevallen waarvan u zegt, dat neem ik mee naar huis? Ja, het is de totale aanpak. Ik had nooit zo'n grote omvang van mensen verwacht, maar zo zien we weer dat uh, ja, het cliëntiaat gebeuren is een wijdverspreid verspreid gegeven. We ja. staan ook versteld van hoe groot de opkomst is. Ja. En ook is. Weten dat er ook maar zijn die niet, niet kunnen. Want ik ben uh, onze cliëntenraad is negen mensen groot en er zijn er drie van. Hier heb ik uh, kunnen constateren. Nou, en dan hebben we dat in ieder geval nog mooi meegenomen. <laughs> ja, dat is mooi. Nou, ik dank u hartelijk. Goed, veel succes erbij. Dank u wel. Ja,